Polders, kijk eens Polders, hey Polders, hey Polders, hey. Wat ben je schoon? Hey brabbertje! dan je was heel. Woonballon. Kom eens, oh hier je, daar heb ik nog een wortel aan liggen. Ooh, Brabantje, kom maar, kom maar. heb een bolus ook. Oh, Brabantje, oh Bem Bem. Jij wil ook een wortel natuurlijk. Hé, hey, Brabantje. Bonus! Bonus! Water genoeg!